iedereen kan haken, uh, eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het abonneren en de duimpjes omhoog, zet de notificatiebel aan en uh, ja dan krijg je iedere keer uh, een nieuwe video te zien als ik er een upload uh, ik ga nu een tas maken van dit garen hier zit 825 meter op maar het is haaknaal 2, 2,5 maar ik ga dus uh, um, uh, dubbel garen pakken dus twee keer even opzij, twee keer uh, de draad en dan pak ik haaknaald nummer 4 of 5. ik ben er nog niet helemaal uit maar uh, we gaan zo beginnen en dan zie ik jullie zo weer terug tot zo om de tas te haken heb je nodig haakgaren ik heb twee bollen nu maar ik weet nog niet of ik ze allebei nodig heb uh, haakgaren en hier zit 150 gram op maar als je ziet dat hier uh, 825 meter op zit dan hoop ik het met een bol uh, dat ik het daarmee red dit is 100% katoen baumwolle uh, dit kan dus in 60 graden gewassen worden uh, verder niet in de droger of zo uh, ja het is gewoon een hele mooie Katoen, is, je hebt nodig om deze tas te maken een schaartje, centimeter uh, katoen. En het maakt niet uit welke dikte, als je maar de bijbehorende uh, haaknaald gebruikt, dus de dikte van het garen. Ik heb haaknaald nummer 2,5 gebruikt. Je hebt nog nodig een stopnaaldje om je draadjes weg te werken. Vier steekmarkeerders. Dus. En om de hengsels eraan te maken heb ik deze clipjes. Die kan je bij mij bestellen, maar je kan ze ook gewoon in een hobbyzaak uh, kopen. Uh, het patroon uh, heb ik ook uitgeschreven. Dus wil je het patroontje bestellen, dan mail je naar iedereen kan haken het hotmail.com. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! we beginnen de tas met een granny te maken een vierkante granny van 30 centimeter en uh, dat is 12 inch en ik pak zo even andere garen om het uit te leggen omdat dit toch uh, te fijn is om om het begin uit te leggen en uh, we gaan dus echt een vierkantje haken met een losse boog in de hoeken En ik pak even aan de garen en een andere haaknaald om het uit te leggen. Maar zo zie je, dit wordt het de bodem van de tas. En dit wordt gewoon een vierkant. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. Je begint met een opzetlus. en we haken 4 lossen. 1 2 3 4 je sluit de ring in de eerste losse met een halve vaste dus je haalt je draad door twee lussen, kijk dan krijg je een rondje en dat is dit rondje wat je hier in het midden ziet en daar gaan we nu uh, 5 lossen maken en uh, 3 stokjes 2 losse 3 stokjes 2 losse 3 stokjes 5 lossen 1 2 3 4 vijf, dan in de opening gaan we drie stokjes zetten, 1, 2, 3 Twee lossen. En weer drie stokjes. 1 2 3 Twee En weer drie stokjes. En weer twee lossen. Dan zie je dat we hier bij het begin zijn gekomen. En dan gaan we twee stokjes nog maken, want deze telt mee als stokje. 1, 2 in de derde losse 1 2 3 daar sluit je de ring of daar sluit je de toer met een halve vaste Je, dat je dan de eerste toer al af hebt met je vier openingen en dan zie ik je zo weer terug, tot zo en dan gaan we nu aan de tweede toer beginnen met eerst een vaste in die losse opening dus in deze opening halen we het draad op en maken we een vaste en dan maken we 4 lossen. 1, 2, 3, 4. Dan gaan we 2 stokjes in deze opening zetten. 1, 2. En dan gaan we op die stokjes, op die drie stokjes, weer gewoon 1 stokje zetten. zijn we nu op de hoek aangekomen, even wat garen pakken En van dit garen, dit is gewoon een, een gewone bol daar kan je natuurlijk ook die tas van maken hoor. op de hoek ga je weer twee stokjes zetten in de hoek 1, 2, 2 lossen en met 2 stokjes. En hierna komt nog een video waar ik de hoek weer apart nog even uitleg. Maar dit is dus gewoon toer 2. Dan weer op elk stokje. 1 stokje. Kijk, en dan zie je dat je een meerdering krijgt. Omdat je hier 2 stokjes hebt gemereerd en dan nog gewoon op het stokje de stokjes. Kijk, dan ga je hier 3 stokjes en in 2 krijg je dan 7 stokjes. Dus je hebt 3 plus 2 is 5 en dan ga je hier ook nog 2 stokjes bij maken. En dat is 7, 1, 2, 2 lossen, 2 stokjes in de losse opening of in de losse boog. En weer op elk stokje, een stokje. Je kan de video altijd langzamer zetten of sneller en de ondertiteling pas ik ook altijd aan, zodat je in je eigen taal kan kijken hier we zijn we bij de hoek, wat doen we dan? twee stokjes, twee losse, twee stokjes twee lossen en twee stokjes Dan ga je op elk stokje weer een stokje zetten. En dan zijn we op het einde van de toer en omdat deze meetelt als stokje, gaan we nog één stokje in de losse boog zetten. En we sluiten de toer in de derde losse: 1, 2, 3. Het liefst pak ik altijd twee draadjes. 3. Ja. En we sluiten toer 2. En zo ga je alle toeren zijn een meerdering, dus het herhaalt zichzelf. Hierna krijg je een video nog te zien hoe ik uh, iedere keer een nieuwe toer begin en hoe de hoeken nog een keer uitgelegd en dan zie ik je dadelijk weer terug tot zo je haakt de hele granny door totdat je bij 30 centimeter bent 30 centimeter in totaal en dat is 12 inch dus je blijft uh, gewoon je vierkant vervolgen totdat je bij 30 centimeter vierkant bent en dat is 12 inch en dan zie ik je zo weer terug, tot zo! de hoeken die worden iedere keer uh, op dezelfde manier gehaakt en ik uh film even apart de hoeken zodat je ook elke keer terug kan kijken van hoe sluit je nu de toer bij de granny. dus je haakt tot het eind je moet ook goed opletten dat je alle steken pakt even kijken of ik nog moet inzoomen, dat het beter gaat zo scherp is, kijk hier heb je dus twee stokjes bijgehaakt is de meerdering en hier heb je van je vorige toer je begin lossen gemaakt dit is een vaste en vier losse dan zorg je wel dat je die twee die je in die opening hebt gedaan dat je die nog haakt en dan heb je hier een vaste en vier lossen gedaan en in de in de derde losse ga je uh, de toer sluiten dus 1, 2 in de derde losse dat is deze steek je in je haalt je draad op en je haalt hem nog een keer door de lus en dan heb je de hoek gesloten en iedere hoek begin je weer met insteken, draad ophalen, omslaan door 2 dus je zet eerst in die losse boog in die opening zet je een vaste en 4 losse dus je gaat 4 lossen maken 1 2 3 4 zo begin je iedere toer dan ga je weer twee stokjes maken zie je en dan is dadelijk deze losse die tellen weer mee als stokje zo ga je iedere hoek of iedere toer sluiten je zorgt dat je die twee stokjes in die losse opening gedaan hebt. En dan zorg je heel goed dat je die twee stokjes die je hier hebt. Dat je daar ook weer een stokje in zet. Dat je die niet vergeet, dat je niet te ver of dat je die niet overslaat. Zo moet ik het zeggen. Trek altijd een beetje aan je haakwerk en dan die twee, die meering eigenlijk in die losse boog. Zo noem je dat de losse boog. dat je die ook meepakt. Kijk, want die zaten in de vorige toer, zaten hier weer een meerdering van twee stokjes. En dan haak je weer door. Op elk stokje een stokje en tot de hoek. En bij de hoek, daar zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn nu aangekomen bij de hoeken en de hoeken daar heb je dus altijd die meerdering van twee stokjes, twee losse, twee stokjes. Je moet zorgen dat je elke steek een stokje zet. Dan ga je in de losse boog. Daar ga je twee stokjes zetten. 1. 2. Dan twee lossen. 1, 2. En dan weer twee stokjes. 1. Dan keer je weer een beetje zo je werk. En dan 2. Pakt weer het stokje wat van de vorige meerdering en nog een stokje. Dus je pakt iedere steek en zo krijg je hele mooie allemaal dezelfde hoeken. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. De tas wordt dus vanuit het midden gehaakt met een granny. En je maakt de hoeken iedere keer hetzelfde. En dan haak je zo groot als dat je met minderen begint. Kijk, de hoeken zijn de meerderingen. En in het midden. En dan meet ik even op. Ja, in totaal moet je een granny maken vanuit het punt 15 centimeter uh, vierkant dus dat is 30 en dat is ongeveer dit is 15 centimeter en de inches 16 inch uh, vanuit de punt en dan twee keer is dus de vier het vierkant zelf kan ik ook even meten is 12 inch of 30 centimeter dus je maakt eerst het vierkant en dan ga je minderen en dat heb ik ook apart uitgelegd dus je hier meer je en in het midden van het vierkant daar gaan we minderen dus hier in de hoeken meer je en in het midden van het vierkant hier ga je iedere keer minderen en dan meet ik eventjes hier heb ik ja de hoogte is 20 centimeter en in inches is het 8 inch en dan ga ik nog even vanuit de hoek meten dus dit is die lange lijn waar je gewoon iedere keer doet meerdere dat is in centimeters ja zo lang als dat jij hem hebben wel maar ik heb ongeveer 43 centimeter tot het midden en dat is ongeveer 17 inch Um, en natuurlijk moet je natuurlijk hier gaan minderen maar dit ga ik in de volgende video uitleggen um, ik zou zeggen alvast bedankt voor het kijken naar deze video graag duimpjes omhoog en uh, abonneren en dan zie ik je bij de volgende video weer terug tot ziens